Ik werd wakker, ik ging duschen en ik kleedde me aan. Toen was ik op weg naar de fietsenmaker, aangezien mijn fiets kapot was. Moet hem op de zijkant, steek, maar ik had eerst noteren. Zoals elke andere dag ging ik naar het skatepark. We merkten niets op aan mijn trucks. Zoals je ziet past dit perfect en... <lacht> Hier niet! Nee. Lucas is opgelicht. En we we zo verliefd zijn op ons nieuwe skatepark, hebben we de vorige nacht al in de bol gecampeerd met deze tent. Zoals gewoonlijk poetsten we onze tanden, chillden we nog wat en skaten we. Plotseling begon het te regenen. Ik dacht nog even om in de bol te skaten. Tijd om te slapen. Jammer genoeg stoorde iemand onze nachtrust. Er zit daar een fucking beest. Het is echt een ninja beest, stoppen? het is echt een ninja beest, Er net zat hij daar, en opeens zit hij nu daar. Doe hij hem alsjeblieft dood. Yo, nee, denkt... ik ga mijn slaapzak, yo. Die ochtend werden we gewekt door een best wel vriendelijke man. We maakten ons klaar, want we gingen naar de Gentse feesten. Op weg naar de Gentse feesten gebeurde er iets onwaarschijnlijks. Ach ja, niks aan te doen.